Nu toon ik jullie de uitbreiding van het doolhof, dus de uitbreiding van les 3. In principe is er alleen een veranderd dat er een nieuwe bewegende hindernis bij komt en dat als je mannetje daartegen aanloopt dat er uh, eigenlijk een einde van het spel aangekondigd wordt. Ik zal het even doen. Voilà. je krijgt een effect met kleur, verandering van grootte en je krijgt een eindachtergrond. Let er natuurlijk ook wel op, dat is die laatste stap, dat als je het level dan opnieuw start, stop, start dat al je objecten terug in dezelfde grootte en in dezelfde staat moeten beginnen. Dat gaan we hier bouwen. Dus we hebben dezelfde oefening als daar juist, waar dat de puppy geroepen wordt door de kat, de puppy antwoordt en je kan de kat gaan bewegen. Dus stap 1 is eigenlijk een bewegende hindernis hier tussenin te gaan voorzien. Dus ik heb een nieuwe sprite nodig... Ik noem die Giga, want ik weet dat er een bewegend poppetje is, dat Giga heet. Want dat poppetje heeft drie uiterlijke. Je ziet dat hier staan. Walk 1, walk 2, walk 3. Ik vind het poppetje een beetje te groot, dus ik ga het met 50% verkleinen. En ik ga eigenlijk al aan de code beginnen. Dus als iemand op het groene vlagje drukt, dan wordt het poppetje ongeveer naar deze locatie. we zullen hem hier zetten. Naar die locatie gestuurd. En we weten het uit ervaring, we gaan hem naar de rechterkant richten. Goed. Dan gaan we het poppetje laten lopen, van links naar rechts. Dat gaat hij moeten blijven doen. Dus ik ga een herhaal nodig hebben. Hier staat een herhaal. En ik wil dat hij een aantal stappen naar rechts doet, een aantal stappen naar links, een aantal stappen naar rechts, naar links, dat op zich herhaalt. Dus ik ga bijvoorbeeld, we gaan het een beetje moeten uittesten, herhaal vijftig keer kleine stapjes naar rechts doen, en daarna vijftig keer stapjes naar links. Dus ik ga stapjes naar rechts doen, verander, x, met, ik ga kleine stapjes nemen, x met 5 bijvoorbeeld. En ik weet dat er verschillende uiterlijke zijn, dus ik kies ook nog volgende uiterlijk. Dat moet tussenin een klein beetje gewacht worden. Dus ik doe een kleine wacht van 0,05 seconde. Zo. Dat is eigenlijk voor het naar rechts gaan. Dus eh, ik ga ervoor zorgen dat voordat ik dit doe, dat mijn mannetje wel naar rechts gericht is natuurlijk. Hè. Dus voordat ik mijn stapjes naar rechts zet, naar rechts richten. En nu ga ik deze blok kopiëren. Ik maak er een kopietje van. Oh, ik ga hem even op stop zetten. Dus in plaats van naar rechts te richten, moet hij na het naar rechts wandelen naar links richten. En moet hij eh, minder stapjes stapjes nemen. Zo, ik weet uit de ervaring dat mijn poppetje ondersteboven gaat staan. Dus ik ga bij de richting ook zeggen dat hij enkel links en rechts gespiegeld gaat zijn. We gaan eens even stoppen, starten en eens kijken welk effect dat dat geeft. Dat lijkt me perfect eigenlijk. Mijn poppetje loopt naar rechts. En mijn poppetje loopt naar links en blijft gaan halen. Dus dat is het stukje dat we als eerste moesten afwerken. Dan gaan we ervoor zorgen dat als onze kat de hindernis raakt. Er een aantal stapjes gebeuren. De karakter moet stoppen. Hij of zij moet een geluidje gaan maken enzovoorts. Dat stuk ga ik nu programmeren. Dus dan moet ik wel zorgen dat ik terug de kat aan het programmeren ben. En niet meer de giga of het, ja, het vijandje. Dus hier ga ik zeggen... Bij gebeurtenissen, als dan, hè, want ik ga moeten kijken als ik giga raak, dat heeft met een waarneming te maken. Hè. Als raak ik niet de muisaanwijzer, maar raak ik giga, voilà. zo heet mijn poppetje, of Giga Walking, je had die naam uiteraard kunnen veranderen. Dan moet mijn kat een geluidje maken bijvoorbeeld, dus ik ga bij de geluiden eens kijken, daar staat nog alleen maar miauw en die snake. Dus ik ga er een geluid toevoegen, bij stem, hier staat een screamgeluid. Dat gaan we gebruiken, voilà. Dus ik ga zeggen: als ik mijn object raak, start dan dat screengeluid. Zeg dan ook iets, uiteraard. Hè. Dus gaan we de zeg gaan we er ook bij zetten. Bijvoorbeeld, Ah, er nog wel bijna a's bij doen. Zo. Voilà, dat hoeft. Geen twee seconden te duren, maar anderhalf is meer dan genoeg. Ik weet dat er ook een eindachtergrond gaat moeten komen. Dus we gaan eens kijken bij de achtergrond. Dat staat nu op 1. Dus als ik bij achtergronden een nieuwe achtergrond wil toevoegen, druk ik op deze knop. Ik ga die met de ruimte bijvoorbeeld eens kijken. Iets met sterretjes. Ja, voilà. eentje met sterren. Zullen we daar ook nog the end intypen? Dat gaan we zo doen. Pixel. Hier bijvoorbeeld the end... Voilà, mag misschien een klein beetje groter. Dus ik ga dat nog wel groter maken. Voilà, die end staat erin. We moet er natuurlijk wel voor gaan zorgen, dat als mijn spel start, dat het niet start met deze achtergrond. Dus ik ga even terug naar de code, bijvoorbeeld. Ik doe dat bij de kat. En ik ga heel van boven in mijn code zeggen, als de er op start gedrukt wordt, moet de achtergrond, dat ga ik hier even doen, zeker achtergrond 1 zijn. Ik had de achtergrond 1 nog een duidelijkere naam kunnen geven. Dat was misschien mooier geweest. Ik zal dat nog snel doen. Dus achtergrond 1 noem ik start. En achtergrond 2 noem ik einde. Voila. Dan ga ik de code wel eens een keertje opnieuw nakijken. Zo, voila. Verander achtergrond naar start. En als mijn mannetje geraakt wordt, dan ga ik de achtergrond naar einde veranderen. Voila. Dan waren er een aantal effectjes die moesten toegepast worden. Dus dat ga ik ook achter elkaar een aantal keer herhalen. Dus herhaal. We gaan een gokje doen. Herhaal vijf keer bijvoorbeeld een kleurverandering toepassen. Dat zit in het uiterlijk. Verander kleur. Nee, hier moet ik ergens een effectje vinden. Voilà. Verander kleur met... We gaan het wat verder doen dan een stapje van 25 maar 50. We gaan ook de grootte veranderen. Veranderen grote met 30 bijvoorbeeld. Ik ga hem proberen groter te laten maken. En dan ook weer opnieuw terug kleiner laten maken. Dus ik ga bij het besturen een kleine wacht invullen. Zo van een halve seconde bijvoorbeeld. En iedere halve seconde moet je daarna weer terug kleiner worden. Dus ik ga die veranderen grote ook nieuw terug met min 30 terug verkleinen. Dan krijg je zo'n effectje min 30. Voilà. Als dat gedaan is wil ik nog een kleine wacht gaan inbouwen. En daarna moet mijn programma stoppen. Dus ik ga nog een kleine wacht inbouwen. En ik zeg hier, stop alle. Voilà. Als ik dit hier in mijn herhaal ga plaatsen, dan gaat hij dat uitvoeren. Ik mag dat niet hier op het einde gaan plaatsen. Hè, want dit is al herhaal tot ik de puppy raak. Je kan voordat je de puppy geraakt hebt, al die hindernis raken. Hè, dus ik moet dat zeker in die herhaal gaan plaatsen. En niet erachter. Hè. Dus hier plaats ik mijn stukje code. En op zich zijn we al vertrokken. We gaan eens een testje doen. Stop, start... Als alles goed is, kunnen we richting onze hindernis gaan wandelen. Voilà, dus er gebeurt al wat. De kleureffecten komen, de achtergrond komt. En als alles goed is, stopt ook mijn script. Ik ben er nog niet helemaal, want ook mijn gigamannetje moet iets gaan doen. Dus als ik bij de code ga kijken van dat gigamannetje, dit is de beweging. Maar ook je mannetje, dat stond in de opdracht, verdwijnt de hindernis stapsgewijs. Dus hier moet ik nog iets kleins gaan inbouwen. Dus bij die gigawalking, even stop, start. Zo. Ik ga die gigawalking ook laten verdwijnen. Dus besturen. Sorry, gebeurtenis. Als er iemand op het knopje duwt, ga ik iets moeten controleren. Dus dat is een als. Hè. Als ik de kat ga raken, bij waarnemen raak ik kat. Zo. Dan ga je bijvoorbeeld vijf keer ietsje kleiner worden. Dus herhaal vijf keer. Oh, klik. Herhaal vijf keer, verander de grootte. Verander grootte staat hier. Zo. Ik ga het object kleiner laten worden, dus ik verander de grootte met min 10. Dat moet niet supersnel naar elkaar gebeuren, want anders zie je dat effect niet. Dat moet een beetje vertragen, dus 0.05. Zo. Als ik dit hieronder plak... Ik zal het even laten zien, hè. stop, start. Stel dat mijn kat er naartoe loopt, gaat dat niet werken. Kijk, hè. En mijn poppetje blijft lopen en verandert niet van kleur, je ziet het. Of niet van grootte. Dat komt omdat mijn code, stop, start, niet in een herhaal staat. Dus als ik dit wil blijvend controleren... Oei, hier moest mijn code natuurlijk staan. Als ik dit wil blijvend controleren, dan moet ik dat in een herhaal zetten. En wat anders... Doet hij dat maar eenmalig. Zo, voilà. Dit moet dus in één grote herhaal zitten. Want hij moet blijvend controleren of hij de kat raakt. Je gaat ook merken dat er soms een kleine bug in het spel lijkt te zitten. Ik ga eens even testen. Ik ga met de kat mijn object raken. En zeven doen. Oké, okay, ik zie dat mijn mannetje nog, er nog wel degelijk is. Stop, start, even testen. Kijk, mijn mannetje is ook nog veel te klein. Dus wat ga ik zeker doen? Ik ga na die code dat mijn mannetje aan het verkleinen is, er ook voor zorgen dat mijn mannetje verdwijnt, dus zo, op het einde moet mijn mannetje echt weggaan. Betekent wel, als je stopt en start, dat die mannetje terug moet en verschijnen en terug op die 50% grootte eh, moet zijn. Hè. Dus wat ga ik zeggen? Hier bij de start of de hard. Dat maakt eigenlijk niet uit hè, waar je dat, dat doet. Dan ga ik zeggen, verander of maak grootte, hier staat die, terug, 50%. Maar daarbij moet die, als die hier verdwijnt, moet die natuurlijk ook altijd eerst terug verschijnen. Let daarop in je code, als je een verdwijn gebruikt, moet je altijd ook een verschijn terug plaatsen. We gaan hem testen. Stop, start. Het programma werkt niet, en dat is die bug wat dat ik wil laten zien. Kijk, hè, waarom heeft dit nu niet gewerkt? Waarom is je mannetje er niet? Dat is hoogst waarschijnlijk omdat de kat nog op het mannetje stond voordat ik op het groene vlagje drukte. Dus die code wordt supersnel uitgevoerd, en je kat verdwijnt. Of je object verdwijnt. Dus wat ga je heel vaak eventjes moeten voetelen? Voordat die code uitgevoerd wordt, ga je er een kleine wacht tussen plaatsen. Omdat je computer super snel is, gaat die daar nog in zitten. Dus die kat moet eerst nog op zijn juiste plaats springen. En dan moet je die controle gaan doen. We gaan even opnieuw testen. Stop, start. En mijn code lijkt nog niet te lukken. Dan moeten we eens even gaan kijken waar dat, dat misgaat. Maak rode 50. Verschijn. Dat zou moeten lukken. Oh, ik heb hier een verdwijnfout fout geplaatst. Stop, start. Puppy, daar is mijn wandel, het mannetje. Ik ga eens even proberen de hindernis te ontwijken. Kijken of de gewone code nog werkt. Zo. Dat lijkt oké, okay, hè. Voilà, mijn programma moet ook gaan stoppen zodanig. Stop, start. Voilà, mijn puppy wordt geroepen. En ik ga hier eens tegen de hindernis aanlopen. Die verkleint ook, zie ik. De achtergrond wordt the end... Mijn muis of mijn kat verandert van allerlei naar allerlei kleurtjes. Mijn object is verdwenen. Je kan hier ook deze laten, ook laten verdwijnen. Hè? Dat is misschien nog mooier als je die ook inbouwt. Uh, druk stop, start en alles verschijnt er op zijn plaats. Voilà, dus dit was mijn versie van de uitbreiding. Je kan dat op verschillende manieren afwerken. Je mag zelf kiezen welke dat je gebruikt als je hetzelfde effect maar bereikt. Hè? Goed, veel succes alvast.